Zand vlak bij de zee Ligt een klein dorpje Bij het Kerk Eek Sappige weiden Ver in het rond, rond, rond Met als de koeien alles zwart Want dat is mooi Zuiderwouden Zuiderwouden zo mooi Zal altijd van je houden Met je vrouwen De avond valt over het land, reigert de dromen, staat langs, toe verrast. Een melkhemmers rinkelen, er loeit een koe, koe, koe. Dalingen vliegen door het lucht naar huis toe, dat is mooi, Zuiderwouden, Zuiderwouden. Met je vrouwen in hooi. Boven de horizon staat de zon rood. Over het kerkheen glijdt stil een boot. Kabbelende golfjes slaan tegen het riet, riet, riet. Daar spelen kinderen, Jantje en Piet, dat is mooi, Zuiderwouden. Met je vrouwen in hooi, allen gaan huiswaarts, is het een De ene gaat roeien, de ander die rijdt. Melk en merschuren, alles weer schoon, schoon, schoon. schoon. Piepers met peren, ja dat is het loon, dat is mooi. Met je vrouwen in hooi, s'avonds zijn allen weer bij mekaar. De meiden aan het naaien, ja alles moet klaar. Naar de varen gaan vader en piet, piet. Van je ouwe, van je vrouwen, het hooi. In de muziektent, achter bij het zwet, worden de stoelen snel klaargezet. daar gezet. Daar tonen, helder van klank. klank, klank. Loven de heren en blij van de drank, dat is mooi, zuiderwouden. Zouden Zou we zo mooi al altijd van je houden met je vrouwen in Ja, mooi zouden houden. Zouden we zo mooi al altijd van je houden met je vrouwen?